Meer dan anderhalf miljoen mensen stemden D66. Omdat ze willen dat de politiek echte keuzes maakt. Omdat ze van Nederland een land willen maken waar we iedereen vrij laten, maar waar we niemand laten vallen. Dit akkoord is voor al die mensen die vooruit willen. Het was lang wachten en hard knokken. Was dat gemakkelijk? Verre van. Is alles gelukt? Nee. Kunnen we al onze plannen werkelijkheid laten worden? Zeker niet. Maar we staan met overtuiging voor wat we hebben bereikt. Nu gaan we aan het werk. De kracht van jouw stem klinkt door in wat we hebben afgesproken. In het onderwijs krijgt iedereen betere kansen. Meer salaris voor leraren. Een rijke schooldag voor kinderen met huiswerkbegeleiding en sport. Bijna volledig gratis kinderopvang. Een nieuwe studiebeurs voor studenten. En meer ruimte voor onderzoek aan de universiteit. Dit wordt HET Klimaatkabinet. We zetten een turbo op de klimaataanpak met een veel hoger doel. We kiezen voor wind op zee, zon op dak, voor nieuwe en bewezen technologie, minder megastallen en meer natuur. Alles voor een schoner land, voor nu en voor later. We gaan huizen bouwen voor jong en voor oud, voor mensen met een normaal inkomen, in een veilige wijk. Voor iedereen bereikbaar met fiets, trein, metro of bus. In Europa pakt Nederland weer een leidende rol. We zeggen volmondig ja tegen een sterker, groener en democratischer Europa. Grote keuzes, echte keuzes. Keuzes voor vooruitgang en keuzes voor verandering. Die zijn nodig. Niet later, maar nu. We gaan werken aan vooruitgang. Voor jou, voor onze stemmers, voor Nederland. Alles met één groter doel. Een land waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Steun ons. Sluit je aan. Word lid.